Yo, leuk dat je kijkt in een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Fruiske Games. Jongens, ik was aan het livestreamen dus daarom is de kwaliteit ook wat minder. Maar het voelt heel goed om Gerlof, um, om de faction upgrade, even om een stapje terug te doen. Want jullie weten dat ze de laatste tijd gewoon ja, ons heel vaak et etc. Dus jongens, laat ze even een like achter, zoals so ook super awesome zijn. Vergeet ook niet te abonneren, we zitten bijna op 3100 abonnees. Insane wat jullie doen, ik, ik snap het helemaal niet. Ik geniet van de video. Ook gewoon een reflection moet ook gewoon een gekke naam in plaats van een naam. Ja, gekke naam. Dat vind ik wel heel tof. Ik ga even een vader in zo, want. Oh, ik heb iemand in de fouler. Ja? Maar die komen? Ik heb wel. een ben wel op man, ik zweer het. Zit in de fowler. Ja, oké, kom maar aan. ja Remco zit erin. Ja ik kom eraan. En kees ah, ook. ook. Nee. Oh ja ik heb Ah, wacht. Nee, nee, nee. Oh nee oké okay. oh, Oké okay, wacht uh, Waar is jouw uh, chest room? Ah dit is moeilijk maar zijn in ditetje. Sneeuwman. Dit is moeilijk bro. Waar is de rest jouw chest room? Oké ik heb kees alleen. Let's go en Remco Kom snel, bro. Ja, ik zeg drie keer waar ze niet. Je weet het waarom het je zo mee is. Nee. Bro, ik kan kees niet alleen aan, bro. Kom op zich. Ik hou die remp nog even in combat. Kom op bro, even snel. Maar kan je me vertellen waar het is? is? Zijn gelft zit ook, in? Ja. Deur. Maar hoezo moet ik vertellen waar de chestroom is? Dat weet ik, dat weet je toch? Het is toch? Het is gewoon boven toch? Boven? Kijk, ja, pak een kees, pak je case, pak een kees. Ik hem gewoon uit met switches. Ik hoop dat hij even niet gaat barden. Weet je, kijk. Ja, zoals hij altijd doet. Of pots droppen. Uh, ik bedoel, ik heb helemaal gekomen. Ik heb helemaal houden. Okay. Ik heb die ook nodig. We kunnen die remco beter pakken, want nu, een van jullie gaat sowieso instukken. Maar ja, het uit, zolang we er voor één hebben, is het ook al goed. Ah oh, ja, Kees is uit caps, denk ik. Dat hij uit op caps is, denk ik. Ja, ik denk dat. Ja. Ja. ja, hij zat uit op caps. Ja. Oké, snel, pak snel helemaal. ja. snel, snel. Ja, ja lekker. Oh, Remco is erbij. Oh, Remco is er ook nog. Help, help, help. help. Je doet toe! Je doet toe voor de ja, bekker. ik bek heb gelf is, gelf is bij wat. Ja, ja gelfjes alleen. Ik weet het. Ik ga klikken, man. Nee, al. doe je niet. Nee, gelf, man. Je moet mij helpen. Ik uh, mij helpen. ben even zelf met gelf. Het poortje was niet... Oh, oké. Okay, ik ben geplekt. Ik kan nog e maar negen camps. Dit is vaak moeilijk. Nee, pauper. Hij is nu in een andere room. Nee, ik open een chest. Ja, dit is echt gericht, man. Wacht net, wacht net. Nee, ik heb hem alleen, ik heb hem alleen, ik heb alleen. Opa. Ja, oké, okay, je. Wa? Hoe is hij hier? Ja, kom, kom hier snel, kom hier snel. Oké, okay, Jeroen. Lopen, lopen. Ja, oké, okay, we hebben geld al in. Oké, okay, lekker, lekker. Ik heb nog maar 7 caps, nu hebben we sowieso veel caps mee. Hè? Ja, ik heb er 7 en Oh, uh, drop een paar. In... Kan je uh, een beetje splitten in de kist? Nu? Kan je nu split in de kist, snel? Nou? Ja, ja, hier, hier van onze kisten hier. Ja, ik heb hier gesplit. In de, in de kist daaronder heb ik gesplit. Lof, ik heb even snel al... spullen erin. Hij blijft blijft, hij blijft ja, geappen. zelf gaat echt niet droppen, bro. Hij ja, raakt amper, hij zal je aan het Zal ik hier kan... Ja, dat hij Remke gaat Dan ik moet wel helpen, Andreas. Lekker, lekker, lekker. Pak die handen, pak die die handen. Hele part geloot. Is hij gek of Is Hij had hele part zet en ik het op hem in. Hij had ook niet eens effecten. En ja, uh, en, yeah, en dan en dan valt hij dood. <laughs> lekker, lekker, lekker. Oh. Kijk <laughs> in shit. Nou ja, ja voldoet je blootkeld Nee, geen, niet gaan, uh, gaan uh, blokkitten, bro. Kom op. Nee, ik ben niet aan blokkitten. Ik was gaan aan het jappen. zijn boeids. Ja, oké. Okay. Ja, hoppa, Lekker. Uh, nice voice. Hij is ook nog gekuikt, hè, want ik heb uh, potje gepakt. Nice. Hele part zit erbij. Uh, ik heb ook nog speed effects. Zoals jullie zagen, eindelijk is Gelof gepakt. Um, ik hoop dat jullie het natuurlijk wel zagen door de slechte kwaliteit. Ik heb altijd mijn streamkwaliteit gefixt. Dat was de eerste keer in een maand of twee maanden zelf dat ik gestreamd heb. Dus um, ja, de streamkwaliteit is nu gefixt. Jullie gaan nu gewoon wat random clipjes zien van de, nog een andere stream dat ik heb gedaan. De stream erna. En... Uh, GG, Gelof sowieso. of GG. Ja, goed feit. Dit zijn beelden uit de livestream erna. Deze livestream... De kwaliteit was best wel on point, dus... Nu heb je wel een <laughs> beeld. <laughs> Sorry. Wat de fuck? Krijg ik aan mijn inventory? Wat ben je aan het doen? Ik moet mensen fighten! Oh, de is weg. Yo, ik ben er. House ze Oké, okay, ik heb er eentje. Ik heb er eentje. Um, kom je bij? Oh ja, yeah, Chicks is ook bij. Oké, okay, ik heb... Uh, ik moet even eruit. Ik, uh, ik ben eruit. Ik niet. Maar het is een fight dan Oh dit is kut Ik weet het jongen, pas Ja die guys kunnen zichzelf nog geven et cetera Ik weet niet wat we aan het doen zijn, maar dit is het zelfmoord he Ja we zijn dood nu Oh, ik heb chicks gedropt Oh, lekker, man. GG, <laughs> Easy shit. Ik ben deze oh? Ja, oké, okay, wij niet. Ja, je kan er nu in, toch? Ja, ja, ja, we zijn er ook in. Allee, ik ben er ook in. Ik spring er... Een... Oh, kut. Ben je erin? Ja, boy. Fight je? Ja, ben ik fighten. Bent hier, kom je ook in, of niet? Hij is naar beneden gevallen. Het lijkt... Yeah. Wat een... Wat Wat een bullshit! Ik Ja. Hey, yeah. Vind je mij erin, Andreas? Oh, ik heb mij... Ja, je kan er nog steeds in, je kan erin! Spring erin, spring erin! Oh, ja, nou, ik ben erin. Oh, oké, okay, Ze is alleen. Ik dacht al dat we niet eens met die zijn. Nee, ik ga ze niet doen, ik ben bij hem in. Hou weg van de elevators. Waar is het? Hij is oh. down. Oh. oh, we zijn nu niet ondergedript. Ma nee, nee, nee, we kunnen nog steeds up. Ik heb nog maar één minuut. We moet er down komen. moet je down komen Andreas. Dat kan niet. Jawel, dit is een elevator down hè. Ja, je kan, ja, kan downkomen. Ja, ja, ja, ja, kom. Oh, wat? Ja, hij is boven, hij is boven. Lekker ja. man. Oh, ik heb hem zelf gedropslot. Oh. Lekker man. Yep. Let's go. So, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 2 1. Ik Ah oh, wacht, wacht. ah, oh, ja, oké. Okay. Het is close want Deze guys zijn sowieso beter pvp dan dat wij zijn. Lukt het Joodit? Ja, ik moet alleen een beetje grappelen Ik moet ook veel keppelen. Ik moet ook heel veel keppelen. Oh kut, okay, ik ga eruit perl, maar dat, uh, lukt niet. Gaan we door tot de dood of uh, wat gaan we doen? Ik denk zelf toch. Oh kut Jodit. Oké, de mannen, okay. veel. Ik ben er ik ben bij. Dus ik heb halve. Oh ik had een halve B, holy shit. Zie je, ik schreef weer. Ja, eentje hierin, eentje in. Oh. Ja, ik ben dat ik ben dat ik ben dat nee, nee, ik ben niet wat ik ben nu aan het helpen. Kom dan. Kijk, crit, echt zwaar door. Ja, wacht. Ja, ze, ze, ze doen echt moeite veel damage. Hebben Hup. ze of zo. Ik hoop het niet. dat ik ben eruit. Oh, ik ben, ik ben geprobeerd. Ja, ja, de andere is ge... de on... Ah... Help! Nee, ventier is hier, ventier niet komen. Nee, ventier niet komen, ventier, ga weg. Ventier. 2v1 maar, <laughs> maar even. 2v1 maar even ik. Oké, okay. Ze zijn uh, geput-up, op, foto. Hebben ze geprikt, heb ja, ik niet. Even, je gepriek, je hebt het niet hoor. Ja Ik ga gewoon maar even Oké, show. Doe jij kom maar gaan? Ja, uh, ik ben niet heel low eigenlijk, maar that's cool. Oh, ze jumpen mensen bij. Ja, ga eruit, ga eruit, ga eruit, ga eruit. Ja, ik kan er niet uit. Probeer, probeer. Nee, ik ben helemaal aan het Ik weet het. Maar is het is niet. Ja, eentje is in. Ik heb eentje van, hun, van de mensen die erbij gekomen zijn getript, maar ik ga droppen, denk ik. Nee, okay, nee, wacht, ik moet wacht, ik kom helpen. Hier ja, is eentje alleen. Wel, ik, ben, ik ben bij je. Ik ben bij je. Ja, oké, okay, pak, pak hem pak hem. hem. Welke jump je niet eens bij, gast? Bro, je laat me Oh, je helmet, je helmet, je helmet, je moet weg, je moet weg. Oh, God, jij bent dood. Bro. Fuck, Het uh, dat. dat is arvee. Wat een honderde. Kom, snel, kom snel terug, kom gewoon snel terug. What, we eindigen deze video op een cliffhanger. What, what, what? Nee, anders wordt de video gewoon te lang. Ik krijg geen 13 uh, minuten video's uploaden. Dus jongens, um, ja, in de volgende, volgende video gaan jullie um, zien hoe deze fight, et eindigt. Jongens, laat zeggen van een like achter als je het niet hebt gedaan. Abonneer en uh, speel Frisky Games. En dankjewel <laughs> als je tot nu toe hebt gekeken, je bent echt een legend, man. Um, maar ja, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Doei!